Hoi en leuk dat je kijkt. De Franse luchtverkeersleiding heeft gisteren gestaakt en dit heeft voor honderden vluchtproblemen binnen en buiten Europa gezorgd. Het is vandaag woensdag 11 oktober. Ik ben Jasmijn en dit is het EU Claim Nieuws. Meer dan 1556 vluchten in Europa liepen gisteren meer dan drie uur vertraging op of werden in hun totaliteit geannuleerd vanwege de staking van de Franse luchtverkeersleiders. Zij legde gisteren collectief het werk neer uit onvrede over de arbeidsplannen van president Macron. Ook bij de spoorwegen en in andere openbare functies werd gestaakt. Niet alleen vliegverkeer van en naar Frankrijk werd geraakt door de staking, maar ook overvliegend verkeer kon niet op ondersteuning rekenen van de luchtverkeersleiders. De problemen duurden tot middernacht. Het was de zwaarste staking van de afgelopen jaren van de Franse ATC. In totaal raakten 233.400 passagiers te dupe. Een staking van de luchtverkeersleiders is een buitengewone omstandigheid. Dit betekent dat je als passagier geen recht hebt op een vergoeding bij een vertraging van meer dan drie uur. Je hebt wel recht op verzorging en een vervangende vlucht of teruggave van je ticket. Meer informatie hierover vind je op onze website euclaim.nl Bedankt voor het kijken en ik wens je nog een hele fijne dag. Oh,